En we zijn weer terug met een splinternieuwe aflevering van Vechten met Moskovich. En vandaag heb ik niet één gast, niet twee gasten, maar er komen drie gasten. Maar we beginnen met Alex Griffioen en Bram Rosa. Deze mannen runnen het UFOmeld.nl en www.ufozaken.nl. En uh, zijn eigenlijk in Nederland wel de autoriteit op de ufologie. Uh, welkom heren in de vechten met Moskwitsch aflevering. En ja, ik heb jullie natuurlijk uh, al uh, uitgebreid gesproken voor de nieuwe revue uh, de afgelopen weken. Er is dus een grote UAP slash Ufo editie uitgekomen. Hoe is het jullie vergaan daarna en uh, wat is er allemaal op je afgekomen? Vertel, Alex. Nou, het was in eerste instantie een beetje, een beetje moeilijk om het blad te vinden, Max. Dus uh, bedankt voor de instructies. <laughs> um, maar het is een gave editie geworden. En ik denk dat het een hele goede stand van zaken update geeft over nou ja, waar, waar we in Nederland zijn. Qua wat er hier gezien is. Welke autoriteiten zich mee bezighouden. Um, voor zover er zich autoriteiten mee bezighouden. En um, het is een leuke, een soort, een soort uh, beginnerscursus Ufologie in Nederland, denk ik. Dat is super. Dat is goed gedaan. Ja. Hey, vertel even kort nog even iets over jezelf. Alex Rivioen, uh, 40 jaar oud. En we runnen wat? Nou... Ja joh. Ja, Jesus Christ. Grijs en kaal aan het worden. Maar uh, we doen het U van Melpunt nu een jaar of uh, tien. Volgens mij hebben we afgelopen januari onze tienjarige jubileum gevierd. Of eigenlijk niet gevierd. Maar oh. We hebben uh, eens gevierd. Nee, we konden niet. We konden niet, want corona. Maar uh, dat gaat best wel leuk. En uh, ja, we zijn het eigenlijk een beetje met z'n tweeën. Tenminste, Bram is het begonnen. Ik ben later aangehaakt. En we hebben daar gewoon helemaal ons eigen dingetje van gemaakt... Uh, een platform waar mensen die dus iets raars gezien hebben, uh, dat kunnen melden. En dan gaan wij ons daarover buigen uh, samen met de rest van Nederland. Iets raars wat een ufo zou kunnen ja. zijn, hè? Dat, ja. uh, daar hebben we het over. Dus iets raars in de lucht en, uh, en dat kan van alles zijn. Dus het kan een echt object zijn, het kunnen ook gewoon lichtjes zijn. En, uh, en alles wat mensen dus meemaken, wat ze niet kunnen identificeren onmiddellijk, dat, uh, dat kunnen ze bij ons uh, kwijt. En dan gaan wij meedenken over een oplossing, maar samen met de rest van Nederland. Want het is een open, een open platform. En iedereen kan meedenken en een reactie achterlaten als ze denken dat ze het antwoord hebben. Ja, Bram, Rosa. Um, het is ook vooral een hoop verklaren hè, wat jullie doen. Ja, helaas wel. Het is niet allemaal eventjes uh, spannend. Maar um, ja, ik denk dat de, de waarheid uh, gewoon het, het belangrijkste is. Dus um, heel veel wordt gewoon geïdentificeerd als van alles, van, van satellieten tot sterren tot planeten, tot, tot gewoon vliegtuigen tot wat, wat minder makkelijkere um, verklaringen maar ja, er wordt denk wel 90 tot 95% procent of verklaard omdat ja, mensen gewoon simpelweg niet weten wat er allemaal in, in het luchtruim te vinden is uh, of het, ja, er zit gewoon net niet genoeg vlees op de botten om, um, om er echt iets zinnigs over te zeggen dus dus ja, dan blijft er een 5 tot 10 procent over. Maar nog steeds, um, nog steeds voldoende, wat ons betreft. Ja, uh, Bram, vertel nog heel even kort iets over jezelf en wat je allemaal doet in het dagelijkse leven. Nou, um, dat is eigenlijk niet echt super boeiend. Maar ik ben, net als uh, Alexander, een, een grafisch vormgever. Um, en ja, dat is het eigenlijk wel. Nou. Uh, er gebeurt een hele hoop op dit moment, want uh, nou ja, uh, misschien vind jij jezelf saai, maar ik vind jullie helemaal niet saai, want uh, we maken enorme avonturen mee de afgelopen maand, uh, maanden misschien wel al, uh, want er is nogal wat gebeurd. Hè? Uh, er zijn heel wat ontwikkelingen rondom UAP-UFO, misschien even voor de luisteraar. UAP is het nieuwe modewoord voor UFO en dat betekent Unidentified Aerial Phenomenon. En dat betekent eigenlijk, uh, je ziet iets vliegen. Het uh, beweegt intelligent. Maar je kan het niet verklaren, je weet ook niet wat het is. Het hoeft geen alien te zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook een uh, geheim wapen van de Russen of de Chinezen zijn. Dus, um, waar, wat is er allemaal gebeurd? Um, in Amerika uh, is... ...iemand naar buiten getreden. Die man die heet Louis Elizondo... ...en die bleek in het geheim... ...voor het Amerikaanse Pentagon... ...een onderzoeksorgaan te hebben gerund... ...dat ETIP heet. En die onderzochten... Uh, ...UAP-activiteiten... ...die de Amerikaanse strijdkrachten... ...waarnamen en filmden. En er was ook nog data... Elizondo heeft toen hij ontslag had genomen op eigen beweging uh, met de, de goedkeuring van een uh, politicus, meneer Mellon en uh, trouwens ook uh, Harry Reid, beelden gelekt waar er dus door uh, strijdkrachten gefilmde UFO's, oftewel UAP's, te zien zijn. Nou, dit is inmiddels drie jaar geleden gebeurd, maar het gebeurt nu nog steeds uh, en steeds meer. Uh, onlangs zijn er weer beelden gelekt en jongens, wat vinden we daarvan? Ik, uh, ik was in eerste instantie niet heel erg onder de indruk van die beelden... maar wel van het gegeven dat het nu eindelijk werd vrijgegeven. Dus uh, dat het Pentagon of dat er via het Pentagon beelden op straat komen... van uh, UAP-waarnemingen, dat is niet eerder voorgekomen. Ja, want Bram, jullie zien eigenlijk wel veel toffere beelden... waarschijnlijk dagelijks, of niet? Nou, uh, niet, niet helemaal hoor. Ik bedoel, het, het, het, het probleem van, van UFO's is ook vaak... dat ze heel moeilijk waarneembaar zijn. En dat maakt het ook zo, uh, zo interessant. Maar dus die, die, die Pentagon-beelden... En nu ook weer nu, door Jeremy Corbell vrijgegeven ja, vliegende piramides. Um, ja, het, het blijven altijd een beetje wazige beelden. Maar als je uh, dat combineert met de verhalen van de uh, militairen die ze hebben gezien... of zelfs bij ons gewoon de waarnemers die ze hebben gezien... Ja, dan wordt het opeens een heel interessant verhaal. Ja, want dit is dus niet helemaal exclusief voor Amerika. Want uh, dat weten heel weinig mensen, maar een van de grootste... En belangrijkste waarnemingen van een ufo ooit ter wereld is in Nederland geweest. En nu zijn jullie twee mannen daar echt behoorlijk in gedoken. Wie wil eerst? Soesteberg. Ga hey, je gang, Bram. Nou ja, Soesterberg. Uh, 1979, 3 februari, uh, s'nachts of eigenlijk in de ochtend... Uh, zagen een twaalftal mensen van de lucht, uh, lucht, luchtvaartbewaking op vliegbasis Soesterberg dus een enorme driehoek um, over de basis heen glijden. Helemaal geruisloos. En uh, dat ding was zo groot als de startbaan. En de startbaan is ongeveer 40 meter breed. Um, dus ja het is echt een, een enorm ding. Het had op elke hoek een enorm licht. En die lichten waren dusdanig fel dat ja, je er een boek kon, in kon lezen. Althans, dat, was, dat zei uh, een van de twaalf militairen die dat ding had gezien. Um, uiteindelijk is door de luchtmacht is het officieel verklaard als een soort van fata morgana. Of een, uh, ja, een luchtspiegeling. Een luchtspiegeling inderdaad. Ja, een luchtspiegeling van 40 meter die pal boven je hoofd hangt, ja, de hele ja. de baan ja. verlicht en uh, stil hangt. Ja, dus de militairen die waren het er ook niet mee eens. Uh, en die zeiden van nou ja, als, als dit inderdaad een luchtspiegeling is, dan hoor ik niet uh, op, een, op een luchtmachtbasis, een streng beveiligde luchtmachtbasis te werken. En, en, en ze zeiden dus eigenlijk allemaal dat het een technisch systeem was. Ja. Nou, uh, Alex, uh, er zit nog wel een staartje aan dit verhaal. Kun jij dat misschien even uitleggen? Want er uh, was daar iets op die basis. En ik weet wat het is, maar jij mag het mm, vertellen. Ja. We hebben nog niet zwart op wit. En dat gaan we waarschijnlijk ook niet gauw krijgen. Nou, maar... de Volkskrant heeft het in januari. Ja, uh... ja, ja dus er zijn steeds meer aanwijzingen dat er op Soesterberg destijds kernwapens werden bewaard. Wat? Ja! <laughs> Nukes. En, uh, en wel uh, Amerikaanse kernwapens. Want, Want het was, was een gedeelde -land. basis. Ja, en het was midden in de Koude Oorlog. En uh, ja, de Amerikanen die, die hadden daar, die daar het munitiepark. En uh, wat er allemaal precies lag, dat, uh, nou, dat, dat was natuurlijk een beetje geheim. Daarom liepen er ook twaalf man van de luchtmachtbeveiliging. En ja, het vermoeden is, en daarom werd er ook geprotesteerd bij de hekken, bij de ingang van de, van de vliegbasis, van de, uh, dat er kernwapens lagen. En wat we dus zien in, uh, nou, wereldwijd, met name rond de Koude Oorlog, is dat er dus verhoogde... UAP-activiteiten is rond uh, lanceerinstallaties, uh, kerninstallaties, uh, gebieden waar atoomproeven zijn gedaan. Dat daar uh, over het algemeen meer lichtjes en rare dingen worden waargenomen dan, uh, dan elders. Ja, ja. ja. nou uh, nu is dit niet uh, uh, uh, een uitzondering, want dit uh, wordt heel veel gemeld door militairen. Uh, eigenlijk al decennia lang. Een van de bekendste is natuurlijk Robert Salas, die in uh, de revue door ons is ja. geïnterviewd. Um, ja, en die man, die, die was er dus getuige van... dat er zo'n UAP in 1967 boven zijn basis Malmstrom uh, hing. En daar lagen dus ook kernwapens. En dat ding heeft gewoon tien kernkoppen uitgeschakeld. Hij zag het gebeuren. En weer aangezet. Oh ja, en weer aan en weer uit. Zo van, haha, ik controleer deze shit. Ja, het is bizar. Ja. Uh, jongens, uh, niemand weet wat het is... maar wat willen we dat het is? Ik wil gewoon dat aliens zijn, fuck it. Ja, dat is, wel het, dat is wel het verhaal waar wij het voor doen. Ja, Ach, toch? Ik, zelf denk ik dat, dat het, het ufo-fenomeen helemaal niet zo makkelijk is als zomaar ruimtewezens. Ik denk namelijk echt dat het een mixed bag is. Dus allerlei verschillende uh, fenomenen. Um, maar ik denk, aangezien er ook een, ja, een soort van paranormaal tintje aan zit bij sommige uh, close-encounter verhalen. Denk ik misschien nog wel dat, dat we te maken hebben met een fenomeen wat we eigenlijk niet eens kunnen... Graspen met onze ja, jij bent uh, ook veel bezig met abductions en uh, ja, ja en, en dus de multi. Uh... Nou ja, uh, ja, iedereen die zegt dat ze dat ze weten wat het ufo behelst, ja, die, die liegen gewoon, dus ja, we weten gewoon niet wat het is. Dus voor hetzelfde geld is het inderdaad een multidimensie. Ja, de opties gewoon ook, zeker ja, ja, ja slim. Slim. Nu uh, gaat er zo een, uh, een gast inbellen uit Amerika. Zijn naam is Louis Jiménez. En uh, ik heb hem verteld uh, over Soesterberg. En nou, ik zag bijna zijn, zijn hersenen uit zijn pan uh, knallen. Hij wist het niet. Uh, maar ik heb er ook met de Pentagonbaas Louis Elizondo over gesproken. En die wist het wel, uh, die kende de case. Uh, Louis Elizondo, dus de, de, de meneer die de beelden heeft gelekt... is te gast geweest in vechten met Moskuit, Die kun je terugzien op het kanaal. Um, dan uh, uh, spreek ik dus met de echte Pentagonbaas die dit fenomeen heeft onderzocht. Beelden vrijgeeft en uh, ja, met tijd en weilen een beetje geheimzinnig doet. Maar je voelt aan alles dat je te heel graag wil vertellen. Hoe hebben jullie dat beleefd, jongens? Oh, daar is, uh, daar is Louis. Ik ga hem even binnenhalen.